Ik vond het heel indrukwekkend. Ja, je maakt het eigenlijk nooit mee. Nog nooit eerder zoiets meegemaakt en dat was echt heel erg, heel erg cool. Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg was voor één dag het terrein van de kinderen van het V-team. Ze gingen in gesprek met veteranen en konden onder andere hun vragen stellen aan opa Kees. 75 jaar geleden was hij voor het Nederlandse leger in toenmalig Nederlands-Indië. Was het gevaarlijk? Ja, het was altijd gevaarlijk. Want we hadden natuurlijk te maken met een heel ander leger in het land. En dat leger dat wilde ons niet hebben. De V-teamers kwamen veel te weten bij de tentoonstelling De Klas van 45. Waar ze in het leven stapten van kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden. Ik vind dat kinderen dat ook moeten leren. Want uh, dan weten ze... Als ze groter worden, dan weet ze, oh ja, dat heb ik meegemaakt. Het is heel erg goed voor kinderen om te kijken in het verleden wat er allemaal is gebeurd. Ik vind wel dat grote mensen wat minder zeg maar, ruzie mogen maken over landen of over andere dingen. De V-teamers kwamen vooral voor het schoolconcert De Missie van het Veteraneninstituut. Ten eerste denk ik iedereen heeft in het leven een missie. Misschien weet hij zijn missie niet, misschien wel. Misschien heb je daar wel een heel goed beeld bij. Ik ben nog een beetje aan het nadenken van wat mijn missie is. Mijn missie is om de wereld beter te maken. Om uh, door kinderen ja, 21-eeuwse uh, 21 vaardigheden te leren. Mijn missie is, er, uh, is om ervoor te zorgen dat elk kind, maar eigenlijk iedereen in Nederland kan leven met gelijke kansen en uh, leven zonder ik. Ik vond het heel bijzonder hoe film en live muziek worden gecombineerd. Want dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Dus dat maakt de boodschap nog sterker, zeg maar. Wat vindt u ervan om dit zo te kunnen doen en deze boodschap te kunnen neerzetten voor de jeugd? Ik vind het heerlijk. En ik hoop dat we er een heleboel van opsteken. Ik vond hoe, hoe het, het verhaal werd verteld prachtig. Met uh, weinig taal, maar veel geluid en uh, beeld. Als je kiest voor de vrede moet je offers maken. Het is gevaarlijk, maar we vechten voor de mooie dagen. Een wereld van verschil, ook als je bijdraagt. Een klein lijkt, de missie die is ver weg, maar kan ook dichtbij zijn. Zo zie je het wel eens op tv, of dan hoor je het geluid. en dan ineens besef je, oh wacht, dit is live. Dus dan denk je ineens van, dit wordt gewoon nu gespeeld. Ja, dat was heel gaaf. Het was echt heel gaaf dat het orkest zo uh, de live muziek speelde. en dan met het beeld en dan heel weinig tekst. Dat was echt heel cool.